En Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, die heeft gezegd... لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, zegt... Ik zweer liever bij Allah terwijl ik lieg dan dat ik bij iets of iemand anders dan Allah zweer en de waarheid spreek... Dus hij zweert liever bij Allah, terwijl hij weet dat hij liegt. Dan bij iemand anders dan Allah, en hij spreekt de waarheid. Waarom? Omdat liegen een zonde is. Je zweert bij Allah en je liegt, dat is een zonde. Maar bij iemand anders zweren dan Allah en de waarheid spreken, heb je shirk gepleegd. Dat is afgoderij. Want de profeet, alaihissalatu salam zoals in de hadith die ik net heb opgenoemd, die heeft verteld dat het zweren bij iets of iemand anders dan Allah, shirk is. Men halafa bi ghayri Allahi, faqad ashrak. Degene die bij iets of iemand anders dan Allah subhanahu wa ta'ala zweert, heeft afgoderij gepleegd. Of is in afgoderij vervallen.